Allemaal. Welkom in weer een nieuwe video. Welkom in weer een shoplog van de Action. Wow. Het is echt super lang geleden dat we goed zijn geslaagd bij de Action. Maar we hebben een hele goede grote buit gescoord. En we dachten dit zijn spulletjes die jullie ook wel willen zien. Nou weet je, omdat het echt heel erg... Uh, ja, we zitten gewoon dik in de herfst, Dus ik denk dat het heel erg passend is om te beginnen met kaarsen. Nou Action heeft echt een super grote kaarsenselectie op dit moment. En ook echt wel hele mooie kaarsen die er gewoon heel erg leuk uitzien. Ook in je interieur. Want ik heb uh, deze opgepikt. Nou zo is je kan zien, dit is wel echt een eye catcher. En dit is een super mooie glazen pot. Hij is ook echt heel erg zwaar. zwaar het is gewoon echt glas. En wat we heel erg mooi vonden is, ik weet niet of je het kan zien op beeld, is dat hij een klein beetje soort van holografiek kleurtje heeft eroverheen. En ja, het lijkt echt zo'n soort van snoeppot of zo. Maar aan de binnenkant zit gewoon een kaars. Ruikt die ergens naar? Volgens mij niet. Toch? Het is geen geurkaars. Maar ik denk wel dat dit echt heel erg mooi staat. Het gaat gewoon lekker branden. Ja. En als deze dan op is, dan kan je hier echt makkelijk gewoon koekjes of snoep in doen. En uh, dat mag ook wel, want hij was wel 4,99 euro. Ja, dat is Vond volgens wij... niet een typische Price, nee. Omdat het toch wel wat misschien prijziger is. Ja. Maar ja, omdat het dus ook wel iets is wat je hierna nog kan gebruiken. Want als je hem invriest bijvoorbeeld, dan kan je daarna heel ja. makkelijk dat kaarsvet eruit halen. Mm -hmm. En dan heb je dus echt een pot. Nou, deze kaars die kwam ik ook nog tegen tussen de kaarsen. En ik vond hem echt super mooi en luxe te uitzien. Want hij is dus helemaal met goud en allemaal van die dingen. En dit is dus glas. Ja. En um, hij heeft een geurtje. Het is een scented candle. Ik weet eigenlijk niet welke geur dit is. Oh jawel, poor Sorry, dat poor ja, poor hon. Sorry, staat van de voorkant. Ja, het ruikt ook wel een beetje mannelijk, kruidig, Wat warm. Zwaarder, ja. Ik vond hem er ook al wel duurder en luxe uitzien. Deze kost euro. En ze hadden hem in drie kleuren. Namelijk ook in het roze, maar ook in het zilver. Dus ik heb de zilveren ook hier. Deze vond ik ook gewoon heel erg mooi en de geur heel lekker. Dit is Lemon and Thyme. Dus uh, ja, ik vond ze allebei wel heel erg cool. Ik ben heel erg benieuwd of jullie meer zijn van goud of van zilver. Uh, ja, ik vond ze dus allebei heel erg mooi, dus ik kon ze allebei niet laten liggen. En qua vind ik deze, Lemon and Thyme, wat lekkerder denk ik. Nou, zijn we zijn ook eventjes helemaal losgegaan bij de handzeepen. Ik had echt oprecht een handzeep nodig, dus het was ook, ook wel logisch om daar te zijn. Maar we hebben er drie gekocht, want ze zagen er gewoon echt super leuk uit. Eigenlijk houden ze verkeerd om vast, want deze is van jou. Ja, klopt. En uh, deze twee zijn van mij. Ja. Maar uh, ja, ze zijn echt super leuk. Dit zijn dus handzeepjes, deze is soort van peach. Of persig gekleurd met van die leuke oogjes erop. En deze is uh, blauw turquoise met uh, taigaas. Ja, ik vind deze verpakking gewoon heel erg leuk. En er staat dan ook nog zo'n tekstje op. Never give oh. up on the things that make you smile. En die andere is make today ridiculously amazing. Dus deze waren euro per stuk maar. Nou, daar zitten echt best wel veel in. 350 ml, dus hier kan ik wel even mee vooruit. En ja. ze zien er gewoon super cute uit. Yes, ik heb trouwens deze ook nog thuis. Oh, sorry. Maar die uh, heb ik niet meegenomen. Maar ik vond deze ook wel heel erg cool. Dit doet me een beetje denken aan zo'n bepaald merk waarvan ik nu niet op de eero, naam kan komen. Oh, je boos of iets in die richting. Echt een super duur merk volgens ja, mij. Dus een beetje, ik denk dat het een beetje is. En dan is het ook wel. Is het plastic of is het glas? Maar het heeft echt een luxe uitstraling. Het heeft een beetje zo'n luxe uitstraling. We vonden deze ook gewoon heel erg mooi. En de geur vond ik ook wel heel erg lekker. Deze kost 1,19 euro. En op de beauty afdeling bleef ik nog eventjes wat langer hangen. Want daar zagen we nog meer mooie spulletjes. Zoals deze superleuke droog shampoo. Wij zijn echt sukkers voor mooie verpakkingen. Leuke verpakkingen. Dus ze hebben ons dit keer echt onwijs te pakken. Want dit ziet er gewoon superleuk uit. En uh, dit is eigenlijk gewoon een hele simpele droog shampoo. Er staat niet heel veel bijzonders op. En uh, we vonden gewoon deze verpakking heel erg leuk. Tara heeft ze hem net uitgeprobeerd. Wat voor ja. Wat je ervan? Nou, goed. Het was gewoon een, inderdaad, wat je zegt, simpele uh, droogshampoo. Hij doet zijn werk. gaf wel een klein beetje wit, maar dat heb ik eruit kunnen halen. Dus het voelt ook gewoon helemaal fris. Ik heb wel eens met droogshampoo's gehad dat ze het vet maken, maar deze die hield het wel echt. En ik zie de witte waas ook niet zitten. Netjes, En hij ruikt wel lekker. Oh. Tenminste, je moet er van houden. Het is wel heel fris, citrusachtig. Oh, dat vind het wel lekker hoor. Ja, het is wel fris. Ja, het heeft überhaupt een geurtje. Het heeft een geurtje hebben. überhaupt, dus dat is ook wel, wel lekker. Je zit ja. 200 ml in en er was maar 1,60 euro. Dus dat vind ik echt wel een goede prijs. Ja, ik ook. Dan heb ik hier nog twee sheetmasks. Deze heb ik toevallig ook van mijn vriendin gekregen voor mijn verjaardag. Maar ik had ze eigenlijk ook al gehaald. Dus als ze dit kijken nu, als je dit kijkt. Sorry, ik had ze al. <laughs> en ik heb ook al meteen een maskertje opgedaan. Oh, en ik vond ja, het wel heel leuk. erg chill. Het is eigenlijk is heel nat. De naastje gezicht ook al heel erg nat. Maar dat is natuurlijk wel een beetje het idee. En dan is het gewoon helemaal geïnhydrateerd. Maar het jongens, kijk gewoon, gewoon eventjes naar de verpakkingen weer. Het uit. Ja, want dit is dus een alpaca. Ik moet zeggen, ik leek niet op een alpaca. <laughs> en deze is een leopard. Dus ik vind het gewoon sowieso wel heel erg leuk. En uh, deze waren ook best wel goedkoop. Namelijk 62 cent per stuk. Dus dat is wel heel erg leuk om een keertje te doen met je vriendinnen. Als je een avondje... Gaat kijken ja. of zo. Maar het ziet er ook gewoon zo super leuk uit, dus echt een heel leuk cadeau idee sowieso. Het volgende product is wat mij betreft echt een must-have en Larissa had hem echt al heel lang geleden gehaald. Ik heb nu ook eindelijk de pluizen tondeuze. En dit leuk. is echt gewoon een apparaatje waarmee je dus die bolletjes van je trui af kunt halen of van je broek of wat dan ook. Want als je je trui gewoon wat langer draagt, dan komen er soms dus van die bolletjes op. En dan laat je kleding gewoon een beetje oud. Maar als je dan de tondeuze eroverheen haalt, die speciaal is voor je kleding, dan haal je die bolletjes weg en dan is je kleding weer zelfs nieuw. Echt ideaal. Het is tegelijkertijd ook best wel satisfying om te doen. Als ja? je dat dan hoort, dat hij dan de stof erin gaat. Vind ik in ieder geval. Ja, en het houdt gewoon je kleding langer mooi. Dus je gaat er ook wat, ja, je kan het wat meer verzorgen. Je houdt het wat langer in je kast, Je hebt niet echt de behoefte om het dan weg te doen. Ik heb bijvoorbeeld nu op dit moment een broek aan met bolletjes op de knie. Ik weet niet waarom. Het ja, op ik mijn vind knie het zit. Waarom? Uh, ik, ik heb ook dezelfde broek en ik heb het niet. Ik zit blijkbaar heel vaak op mijn knieën. Ik weet niet. Ik. Weet... Maar goed. Maar met de pluizen is dat nu voor tijd. Ja. Je verkoopt hem echt. Ja. Hoeveel was het? Zou ik wees? de prijs anders even noemen? Ja. 2,50 euro. Nou. Nou. Ik kan het ding maar beter in huis halen. Of Niet dan. Oké, okay, first try. Moet ik hem aanhouden? Ja. Oeh. Ja, Oeh. Het is wel helemaal netjes. Kijk. Zo, ja, is kijk een geschil, eens. Hè? Before and after. Dit is echt zoveel netter. Dit lijkt wel een oude versleten broek, dit. Ja, dat ziet er niet uit. Ja, dat Bam. lijkt goed, hè? Ja, top. Dan wil je gewoon al je kleding wil je nou nu gaan doen? Ja, dat ga ik ook doen, denk ik. En dit zit dan ik... hierin. Ja, even kijken. There you have it, guys. <laughs> The fur. Nog een leuke gadget is deze super toffe um, Hotfoy applicator starter kit. Hier kan je lekker mee knutselen. Je kan je leuke mooie dingetjes mee maken. Het is namelijk een soort van uh, lamin lamineerapparaat. Uh, die je kunt gebruiken in combinatie met van die hele mooie metallic folies En papier. En, die we dus ook meteen uh, hebben ja, meegenomen. Die kon je dus ook bij de Action shoppen. We hebben de kleuren rood, groen en roze. Roze, helaas geen goud en zilver. Maar die zitten al goed. in dat apparaat. Want dat ging keihard hè. Ja. Die folies waren super snel uitverkocht. En die apparaten gingen volgens mij ook best wel hard. Ja, maar die apparaten heb ik nog wel in de winkel gezien. Dus die ja. kan je als goed is uh, nog wel vinden. We laten het anders wel even zien wat je er nou mee kan doen. Want het is dus echt super cool. Je kunt dus een kaart er doorheen halen. En daar leg je dan dat folie bovenop. En als je het dan eraf trekt, dan heb je zo'n metalen kaart. Ja, heel Wij vet. Wij waren echt helemaal zo. Okay, hier hebben we voor betaald 12,95 En deze folies waren in de aanbieding voor uh, 80 cent per stuk. Ja, dus dat was echt een super, super goed uh, goede koop. prijs. Lekker knutselt daar. Het ja, Volgende, dat ik niet kon laten liggen, zijn deze M&M's Caramel Krokant. Krokant. <laughs> Crocant. Oh. Ik weet het ook niet hoor, waarom ze dat zo noemen. Maar ik had deze nog nooit gehad. Het is een limited edition. Lijkt me heel erg lekker. Ik ben sowieso echt dol op MM's. Mm -hmm. Eigenlijk mijn favoriet is sowieso nood. Ja. En die crunch. Ja, Want die is, is een, een beetje, beetje haasenoodachtig of zo. Caramel is natuurlijk ook wel, denk ik, heel erg lekker. Dus ik moest hem even meenemen. En we gaan hem nu even proeven. Even kijken. Waarom is mijn heel wittig en stoffig? Deze zijn opties. heel stoffig. Ik wil net zeggen, waarom is ze zo stoffig? Ik denk dat ze oud zijn, denk je niet? Wat? Denk je niet dat ze oud zijn? Hoezo? Het is wel lekker. Je proeft het er niet aan af, zeg maar. Nee, het is wel lekker. Het, voelt niet, het smaakt niet als van die oude chocola. Ja, het, het is ook niet de chocolade die stoffig is, maar het is de buitenkant. 8 maart 2020, dus we, zijn, zitten, nog wel, we zitten nog wel safe. Het is wel lekker. Nog één? Ja. 3,50 euro voor een groot zak. Ik heb geen idee hoeveel ze normaal kosten eigenlijk. Maar is dat normale prijs in de supermarkt. Nee, het is niet duur oh. weer, volgens mij. Maar het is volgens mij wel een normale prijs. Maar dit is wel een limited edition die je volgens mij niet in de winkel hebt. Hij is lekker hoor. Had ik niet verwacht. Maar ik moet nog eentje nog een eentje. Wat is jullie favoriete MM? Is dat karamel, stiekem Nood, crunch. Of Kokos heb je ook nog. Zonder uh, vulling, gewoon een bruine. Volgens mij is het met pretzel, heb je dat ook niet. Ook op de voedselafdeling kwamen we deze koffiesiroopjes tegen. Nou, als je mij volgt op Instagram heb je misschien wel eens hè, wat koffiestories voorbij zien komen. Hoorlijk veel. Gelijk even een segue. Volg ons op Instagram als je dat nog niet doet. Heel erg leuk. Altijd, uh, elke dag nieuwe content. <laughs> Gezellig. Dus wij zagen deze koffiesiroopjes. Ik had een tijdje geleden ook een aantal van die syroopjes gekocht. Die zijn allemaal al op trouwens. Dus ik dacht, nou dat is wel heel erg leuk om uh, deze een keer uit te proberen van de Action. En hier zit de smaak in hazelnoot, vanille en amaretto. En ik vind ze ook wel echt heel erg leuk te uitzien. Ja, mooie verpakking. Dus dat is lekker. Ook een beetje... om Ook leuk om cadeau te doen. Ja, zeker. Echt een leuke leuk cadeau verpakking. En het prijsje is trouwens ook heel erg fijn. Want deze was serieus maar 1,99 euro. En ik kan me herinneren, volgens mij heb ik bij Simon Veld mijn uh, syroopjes gekocht Achter. Of zo? Nee volgens mij 12,95 12 voor de hele grote set ja, Maar dat is ook wel een merk hè? En het was wel echt kwaliteitssiroopjes Dus ik ga deze gewoon uh, Ik ga zo meteen even een koffietje zetten En dan zal ik eventjes in beeld neerzetten wat ik er wel, uh, Of ik het wel of niet lekker vond Maar het ziet er wel heel erg leuk uit in ieder geval En het is leuk om te proberen Dus wat heb je hier gemaakt? Een cappuccino Cappuccino met havermelk En dit is de Het Ruikt een beetje chemisch en Dat ruikt wel een Ja Jawel Oké, okay, hoe vullen jullie in dat? Gewoon een klein mini snoepje? -scheut, een scheutje? Toch? Kijk, komt hij aan. Het zal wel zoet zijn. Hoppa, nog iets? Nog iets. Zo. Hoeft helemaal niks. <laughs> nog meer? Nou, die hebben er ook al weinig in gedaan volgens mij. Het is niet super zoet of zo, dus mag er mag wel wat in. Dan ga je er wel heel hard doorheen natuurlijk. Scheutje naar smaken. Lekker. Nou, ja, wel lekker. Dan heb ik hier lampjes voor op je fiets. Deze kosten maar 1,39 euro. Dus Safety is, first. Ja, Geen excuus meer om zonder lampjes te rijden. Want het wordt nu zo snel donker. En elke keer rij ik buiten en dan wordt het donker. En dan denk ik, oh, ik heb er twee geen... aangehouden. Dat soort dingen. Ja. <laughs> maar de batterij van mijn achterste lamp is op. Ik heb Op een gegeven moment heb ik een hele mooie fietslamp gehaald. Van de Action trouwens. Die ik gewoon helemaal op mijn fiets heb geschroefd. Nou, die is er gewoon vanaf geknald een keer. <laughs> ik heb dat dit niet goed bevestigd. Dus nu ben ik weer terug naar dit soort lampjes. En die haal ik dan gewoon eraf. stop ik in mijn tas. En ik heb voor, voor de zekerheid de tweede set gedaan. voor als ik Ja, het dat is fijn. Het is gewoon heel erg belangrijk om met lampjes rond te rijden, mensen. Ik kwam ook deze deurhaken tegen. En wat ik wel heel erg leuk vond, is dat deze gemaakt zijn van velvet. En ik vind het gewoon heel erg chill om die maar... <laughs> wat? Ik gooi jou echt zeg maar lachen. Wel vet. Zou ik dat zo? Ja, ga maar gewoon door. Ik wil. Wou... Waar was ik? Ja, ja. De deurhaken komen ook met een Porsche humor. Ja, ik vind zulke deurhaken altijd gewoon heel erg chill. En ik vind zulke losse deurhaken Taal. Sorry. En ik vind altijd zulke losse deurhaken die dus niet aan elkaar zitten met drie stuks wel heel erg chill. Omdat ik die op verschillende plekken kan um, ja, ophangen. En ze hebben velvet en dat trok mij om een of andere reden wel. Maar eigenlijk tegelijkertijd weet ik niet of dat echt zeg maar toegevoegd waarde heeft. En ze waren trouwens echt super goedkoop. Maar gewoon 72 cent. Ja. Hoe vind je het Heb je ook nog een heel leuk klokje? Ik had een, uh, een klok nodig, een nieuwe klok. Ik heb een hele leuke klok van Taar. <laughs> ik wil heen. Ik had een klok nodig. Dus jij heb een klok. Ja. Doei. Zo'n basic mogelijk modelletje. En ik vond deze wel heel erg mooi. Gewoon wit en volgens mij de achtergrond is een beetje, een beetje alsof het hout is, maar heel donker hout. Dus het lijkt net bijna zwart. En ik heb een hele mooie klok van Taar van Marmer. Uh, maar die stopt toch gewoon constant mee, ik vind, ik vind hem echt heel erg mooi. Maar ik kan elke keer de tijd niet zien. is <laughs> Zo kut. <laughs> en, mijn en en met ik had het bij de action. <laughs> en dan denk ik, shit, ik weet niet hoe laat het is. Dus ik heb heel opjes wat. Ja, ik wilde gewoon even een budget budget proef uh, vervangmodel hebben. Kan je dan niet het klokje gewoon in die ene klok doen? Wow. Dat is een goed idee. Misschien is dat een leuk idee. Want deze was serieus echt maar €1,92, dus dat is echt een super mooi prijs. Dus ik had iets van, nou dan vind ik het fijn om heel even die andere misschien te laten maken voor de tweede keer. Of te, ja, voor de tweede keer je laten het maken. maken. Maar is een goed idee. Misschien kan ik inderdaad het, het klokwerk hier uithalen en dat in die andere klok uh, installeren. Zo, nou dat uh, waren de items van Action die we hebben geshoppt. We zijn er echt super blij mee. Zoals je kon zien in het opnemen van deze shop nog ging uh, vrij soepel. Maar ik vind het echt heel erg leuk dat we deze keer bij Action hebben gevonden. Dus dat is leuk. Ja, het zijn echt mooie items. Ja, meer heb ik in niet over te zeggen. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze shoplog weer te zien. Zo ja, nee, zo ja. Nee, je geeft me al. Je geeft me gewoon altijd een duimpje omhoog gepotten hoor. Ja, de camera is uitgevallen tussendoor. Maar zoals ik al zei, geef deze video alsjeblieft nou een duim omhoog. Want dat willen we gewoon. Abonneer je ook op ons YouTube kanaal. Gewoon no matter what. En druk ja. ook even op dat belletje. Want we uploaden nu twee keer, twee keer week. in de week. In plaats van één keer in de week. Dus komende zondag komt er weer een video online. Volgende week woensdag. Die zondag, die woensdag. Die ja, dus heb je iets van ik wil nog meer van deze twee meiden zien naast deze twee video's in de week? Dan zou ik zeker aanraden om ons ook op Instagram te volgen. Tara vind je via het Taraverbond, mij vind je via het Laresverbond. En uh, daar plaatsen we ook gewoon altijd hele leuke dingetjes: foto's, stories. Dus uh, we zouden het super gezellig vinden als je bij de Endless Weekend Family wilt komen. En natuurlijk heel erg bedankt voor het kijken naar deze shoplog. Tot in de volgende video op aankomende zondag. Yes! Doei! Doei.